Hoe wilt u wonen als u tachtig bent? We willen heel graag willen blijven wonen in het huis waar we nu wonen. We hebben daar alles gelijk vloers, kamer, keuken, slaapkamer, douche en toilet. We wonen daar prettig, maar we zijn, we hebben gekeken en we beschikken over de financiële middelen om mensen in te huren als dat nodig is en dat zullen we dan ook zeker doen. We hebben eh, het zekere voor het onzekere genomen en ons inlaat schrijven bij de sociale huurwoning. Als een van ons beiden wegvalt, weten we niet hoe het financiële plaatje er tegen die tijd uit zou kunnen zien. Dus dat hebben we altijd achter de hand. We hebben nagedacht, moeten we nu verhuizen of over, ja, nooit of een keer. Maar we hebben er duidelijk voor gekozen om te blijven wonen waar we nu wonen. Omdat als we gaan verhuizen kost dat... Eigenlijk ook weer heel veel energie, je moet je huis verkopen, je moet een ander huis kopen, je moet uh, van alles regelen, dus dat kost je zeker twee jaar. Dus we hebben gedacht van nou laten we die tijd gewoon gebruiken om te blijven wonen en leven zoals we nu doen.